De eerste reden was natuurlijk dat ik, dat ik het een geweldig product vond. En dat ik dacht van hé, hey, wat mij is overkomen, gun ik iedereen. En het omgaan met mensen is, is gewoon, is leuk. Mensen blij maken, daar word je zelf blij van. Net als heel veel andere mensen, via via. En toen kwam Cambridge onder ogen en ik dacht bij mezelf, jee, dit zit goed in elkaar. Ik was echt onder de indruk van het totale concept. De smaken, maar ook vooral de persoonlijke begeleiding. Elke week naar je consulent is echt een stok achter de deur. Ze wist mee te motiveren, te enthousiasmeren. Ja, en ik denk, ja, dat wil ik ook. Het is niet alleen maar productkennis, het is het menselijk lichaam. Het is een stukje coaching wat je meekrijgt. Dus je wordt wel op een heel breed vlak getraind en opgeleid. En als je dat na een aantal maanden tot een jaar uh, met goed gevolg gedaan hebt, dan kun je gaan starten als chemisch consulente Een mooi, prachtig plan, wat daar ligt: een stappenplan om af te slanken. Maar de, uh, het blijft maatwerk. En uh, daarin uh, begeleid je als consulente uh, je cliënt. En uh, mensen kunnen zelf ook uh, aan de hand van uh, hun eigen situatie uh, kijken in welke stap wil ik instappen, welke stap past bij mij, uh, wil ik toch s'avonds wat meer erbij eten of wil ik gewoon toch uh, wat strenger uh, en, uh, met, met alleen de maaltijdvervangers en uiteindelijk toe naar weer reguliere voeding en normaal uh, eten. Het is voor mij heerlijk om als zelfstandig ondernemer te kunnen werken. Het geeft vrijheid, het geeft ruimte. Ik kan mijn eigen agenda indelen. Jazeker, je hebt een hele goede boterham als je een volle praktijk hebt. Dus, uh, en dat ligt dus ook weer bij jezelf. Hoe actief ben je op de markt en hoe actief promoot je jezelf? Eigenlijk het moment dat ze zelf het resultaat gaat zien, soms heeft dat wat tijd nodig. De blijdschap, maar ook dat je uh, ziet dat ze weer zelfvertrouwen krijgen. Dat ze weer durven omgaan met voeding en niet altijd maar uh, denken van ik mag dat niet. Maar dat je ze weer ziet genieten. Het allermooiste is als een cliënt bij je komt, dat ze vertellen dat ze zich weer, uh, zichzelf weer gaan herkennen in de spiegel. Dat de buitenkant weer in overeenstemming komt met de binnenkant. Dat is echt het allermooiste wat er is. Dus mijn taak is ook om je te coachen, om je te laten voelen dat je er niet alleen voor staat. Dat we het samen doen. En dat vind ik belangrijk. Dat je weet dat we er samen straks tot een goed einde gaan komen. Als jij nou consulenten wil worden, eh, schrijf dan eerst eens voor jezelf op wat is nou eh, jouw motivatie. Blijf vooral jezelf. Blijf bij je eigen enthousiasme. En, en ga ervoor.